Goed zo Blackjack, hey Joyce, Goed zo Joyce! Hoi Joyce! Ja, we moeten nog even kijken bij de andere twee. Andere bel wegwezen daar! Niet doen! Hey Roosje, ben je klaar voor het eten Roosje? Oh ja, ik heb er een volgende bij aan. Papje. Snoop. Oh, de bel. mag wel een wortel. Kijk eens in de bel. Kijk eens. Oh, de bel. Goed zo, de bel. Mag deze weg? Ja, die mag weg. Er zit nog een beetje in. Hé, hey, Joyce, Goed zo, Joyce. Oh, Joyce, Jij hebt wel een wortel, natuurlijk. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Ik zeg niet doen. Hé hey, Roosje, je weet je pak maar leeg. Er zit nog een beetje in. Nou Annabel, ik moet hem weggooien. Anders ga je gemeen benen doen. Ik gooi hem daarin. Ja, dat is tactisch. Hé hey, Joyce, kom maar Joyce. Oh Joyce, oh daar hing er nog een. Ja, jij hebt hem. Goed zo Joyce. Hé hey, Roosje, jij hebt wel een wortel. Helemaal leeg, ja. Alle pakken zijn leeg en de waterdrinkpakken zijn ook leeg. Het is een beetje Ho, oh, Joyce, kom maar! George. Goed zo, Joyce! Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Er zit nog een beetje loof aan. Hé, hey, Annabel, ja. Roosjes klaar met eten. Kijk eens, Joyce, kom maar! George. Oh, Joyce, goed zo, Joyce. Hé, hey, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Black Jack. Oh, jij hebt wel een wuttel natuurlijk. Kijk, oh, laat, laat ik hem zo vallen. Ja, dat is een verkeerde van, het hek. van het hek. Dat doe ik niet. Kijk eens, Black Jack. Kijk eens. Oh, Black Jack. Hé, hey, Roosje. Oh, Joyce. Oh, Joyce, jij wil ook een wuttel. Kijk eens, Joyce! Nou, Black Tech. Nog één. Een. Kijk eens, Black Tech. Nou, oh, oh. Kijk eens, allemaal. Hé! Hé, Roosje. Kijk eens, Roosje. Oh. Kom eens. Kom eens, Roosje. Kom eens. Oh, Roosje. Nou, jij hebt er geen last van. Hey Blackjack! Oh Blackjack! Kijk eens, Joyce! Goed zo, Joyce! Oh Blackjack! Dit zijn hele kleintjes. Toch de rest? Hé, je bent vies van de bel, kom eens! Het is bijna weg. Het een beetje over je hoog verspreid. Is het is nog niet helemaal schoon. Kijk eens, Joyce! Ik heb mijn handen schoongeveegd. Oh, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack! Apelousa's! Oh, Joyce! Dat is ijzer ijzerdraad, Joyce. Dat is niet lekker. Eigenlijk is het een geschikt Hé, hey, Blackjack! Appaloezes! Hé, hey, Roosje, ben je klaar, Roosje? Ik ga de bak weghalen. Ik weet niet of die gaat goed Ja, die is helemaal leeg. Die mag weg. Hé, hey, Roosje! Ik zo meteen nog die waterbakken doen. Hé, hey, Blackjack! Oh! Dus dan die hoes zo aan de ene en de andere gaat gaan nieuwe nu horen, zit er buiten, maar daar ligt geen hoes. Nou, dan kan je niks anders doen. Hé, hey, Joyce, kom maar, Joyce. Oh, ik moet de andere jas pakken. Kijk eens, Joyce. Er zit een heel strak in, ja. Kijk eens, Joyce. Ho, Joyce. Oh, laat je hem vallen, Joyce. Nou, Blackjack heb jij een cadeautje applausers goed zoets hey roosje applausers hey roosje de treinpatjes zijn hier goed zoets wat een modder